In mijn vorige video heb ik aangekondigd dat ik op een uh, plek zou gaan zoeken waar mogelijk Tweede Wereldoorlogmateriaal ligt en dit heb ik gedaan, helaas zonder resultaat, maar toch wil ik deze dag met jullie delen, ook om te laten zien dat je ja, niet altijd uh, succes kan hebben. Dus, uh, maar uh, ik heb ook een leuk stukje geschiedenis erin verteld, dus uh, als je daarin geïnteresseerd bent, kijk dan zeker verder. En uh, ja, mocht je zeggen, nu al zeggen van nou, dan ga ik liever wat anders doen. Ook goed, keuze is aan jou. Maar uh, ik vind hem toch nog wel leuk geworden. Hier komt hij. Vandaag ben ik in een plaats, en in deze plaats is er tot op de laatste dag van de Tweede Wereldoorlog nog een strijd gestreden. Dus dit is echt uh, op Nederlands grondgebied. hebben uh, hier echt nog de laatste strijd plaatsgevonden. En in, uh, in deze plaats had je een groep van 200 verzetstrijders. Echt geen kleine jongens. En die hadden zo'n sterke positie dat die Duitsers maar geen grip erop konden krijgen. Als we even daar kijken verderop. Daar zie je zeg maar het uh, veilinggebouw. En daar namen ze altijd hun post in hadden ze goed overzicht. En als de Duitsers stand daadwerkelijk kwamen, gingen ze met een trekschuit naar uh, een uh, kwekersgebied. Dat was echt niemands land. Dat was uh, echt ver uh, van de bewoonde wereld. En inmiddels staat daar nu een nieuwbouwwijk. Kijk, dat, uh, dat is hier zo. Dus ja, vermoedelijk hebben dus ze ja, via een soort vaarroute hebben ze dat dan hier zo afgelegd en dan zijn ze daarheen gegaan. En dat heette toen de tijd Siberië. En ja, daar gingen ze een linie opstellen. En de Duitsers die kwamen echt daar never nooit binnen. Dat was zo'n sterke positie. Daar hadden ze goede controle over alles. Nu ga ik snel beginnen. We gaan niet uh, langer praten. En ik ga eventjes een uh, slootje opzoeken verderop. En dan uh, gaan we eens kijken of we de leuke dingen uit kunnen halen. Goed, ik ben gelijk het water ingegaan. Want dan vind je het meeste. En. Het is nog geen tweede Wereldoorlogmateriaal. Maar ik trek hier een hele grote stalen pint uit. Het is een zware. Hier gaan we er gelijk nog even ah. Kijk eens. Ja, een lul. een goede, goede oefening. Ik hoef niet naar de sportschool. Ik ben hier nu op de, aan de andere kant van waar ik net stond. Uh, daar is die nieuwbouwwijk. Waar eerst dus de kweker, uh, kwekerspolder was. Waar ze de linie opstelden voor de verdediging. En uh, hier, hier gelijk achter. Dit is de oudste toegangsweg. Dus uh, dat is gewoon de bestaande weg die ik toen ook al had. Dus vandaar dat ik hier ben begonnen. Ik heb hier de meeste hoop op dat hier wat ligt. En volgens de commandant van de verzetsstrijders zijn er ongeveer 24 slachtoffers onder de Duitsers gevallen. Maar ik denk dat hij een beetje bescheiden was gebleven uit voorzorg. Want het, volgens de verhalen moet het er veel meer zijn geweest. Wat gebeurde er nou precies op die bevrijdingsdag? 5 mei, om 11 uur s ochtends kwam er eigenlijk een uh, wagen met uh, Duitse militairen aangereden bij het, veilingterrein, bij het veilinggebouw. En die opende het vuur, waardoor er gelijk één uh, dode viel te betreuren onder de verzetsrijders. Nou, uh, dus iedereen pakte zijn wapen en begon uh, terug te vuren. Waarbij vijf Duitsers zijn omgekomen en twee, twee uh, wisten te ontkomen. En ze wisten, die verzetsscheiders wisten van, nou die Duitsers die gaan terugkomen. Dus toen zijn ze weer met die trekschuit naar uh, het kwekersgebied hier verderop getrokken. En ja hoor, ze kwamen terug. Maar ja, ze wisten, die Duitsers wisten er weer geen grip op te krijgen. Dus toen begonnen ze met een uh, dreigement. Toen hebben ze twintig mannen uit hun uh, woning getrokken, hieruit, hier in het dorp. En die hebben ze tegen de muur gezet en als ze het niet zouden overgeven zouden ze worden gefusieerd. Gelukkig hebben ze toen nog uh, kunnen onderhandelen en twee van de uh, weggekomen Duitsers bij het eerste vuurgevecht, eentje van hun die bezweek onder de druk en die gaf toe dat hun waren begonnen met schieten. En zo is het toch nog goed gekomen en dit is iedereen vrijgelaten. En uh, ja, we konden hier daarna ook de, de bevrijding uh, beginnen. er nog uitgehaald. Maar nog steeds geen sporen van de Tweede Wereldoorlog. Ik ga nog eventjes het kantje afwerken en dan uh, nog een paar keer werpen. En anders ga ik een andere sloot uh, opzoeken hier. Ja mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken. Deze gemeente die houdt in ieder geval zijn sloten goed bij. Want uh, de meeste waren echt goed uitgebaggerd. En uh, ja, misschien dat daar er ook wel uh, het resultaat uh, uitbleef. Maar goed, alsnog doe even een uh, blauw duimpje omhoog. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent voor deze strijder. Want ik heb toch weer een hele dag uh, energie erin gestoken. En volgende keer meer succes. Bedankt voor het kijken. Tot snel.